Door sporten heb ik geleerd om altijd positief te blijven... en door te zetten in moeilijke tijden, ook het gewoon even niet veel. Alles wat ik meegemaakt heb in mijn topsportcarrière... kan ik nu nog steeds uh, meenemen in mijn dagelijks leven. Mijn naam is Milou. Ik ben 19 jaar en ik uh, woon in de v. Ik deed een trampoline springen op topsportniveau. Ik heb altijd individueel gesprongen en later ook synchroon, dat ik dus met iemand tegelijk ging springen. En ik vond het vooral leuk om nieuwe sprongen te leren... mezelf te verbeteren elke keer en gewoon te vliegen in de lucht. Ik heb een dwarslazie en dat is gekomen door trampolinespringen. Ik ben gevallen op mijn nek tijdens het NK team. Ja, toen heb ik een dwarslazie gekregen. Ik zit nu op het SIOS in mijn derde jaar. Doe de richting bewegingsagogie en uh, dat is dat je sport met mensen als middel en niet als doel. En dat geeft me heel veel uh, voldoening omdat ik nog wel iets met sport wil doen, omdat ik dat eigenlijk altijd al heb gedaan. Topsport heeft mij uh, meer zelfverzekerd gemaakt en ook zekerder over mijn eigen lichaam. Ja, ik weet mijn eigen lichaam heel goed, hoe het in elkaar zit en dat kan ik nu nog steeds heel erg gebruiken. Of je nou een beperking hebt of niet, ik denk dat sporten altijd goed voor je is of het nou mentaal is of fysiek, je kunt meer dan je denkt.